Hé, hey, Joyce, heb je weer een paal kapot gemaakt. De palen zijn gewoon te zwak. Blijk, Joyce. Daar kan jij ook niet dus. Het water is ook Oeh, Joyce, niet doen. Dat is te vaard, Joyce. Die paal zit ook helemaal los. Dat is echt weer een typische Hanspaal. Ja, die zit helemaal niet vast. De korte palen van Hans. Super ongeveer veilig waren. Kijk eens, Joyce! Ja, als ik het ergens anders geef, dan is het veilig. Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Kom maar, Hey, Hé, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Kom maar, Joyce! Hier is het veilig, Joyce! Kijk eens! Ik ga het andere stukje in de wei gooien. Kijk! Daar mag je het opeten. Goed zo, Joyce! Die paal moet vanmiddag vervangen worden. Dat is evident. Oh, nu komen ze gelijk allemaal naar beneden. Hé, hey, Joyce! Oh, alleen Roosje niet. Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Goed zo, Roosje!